Eef, ik kan het ook uitleggen. Hallo, ik ben Jan Peumans. Jan Peumans is een tevreden man. De voorzitter van het Vlaams parlement heeft het gloednieuwe bezoekerscentrum geopend. Het is zeer interactief opgevat. We doen het zelfs in vier talen, het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits. Met andere woorden, hier zijn alle gezinten, alle, alle opvattingen, alle politieke opvattingen zijn hier welkom. Ik denk dat scholieren de studenten die eigenlijk met heel die nieuwe media en heel die technologie heel goed kunnen omgaan, die gaan hier wat dat betreft gaan die heel veel plezier beleven. Het bezoekerscentrum is speels en interactief. Er zijn filmpjes, animaties, 3D-voorstellingen en spelletjes die moeten zorgen voor een boeiende en meeslepende ervaring. Er is zelfs een heus halfrond. Wat doen we nu? Nu kan een groep hier kennismaken op een speelse, interactieve manier. Kan kennismaken van één, hoe komt dat wij hier een Vlaams parlement hebben, eigenlijk de geschiedenis van de Vlaamse beweging, en twee, hoe werkt het parlement? Hoe stemmen wij? Waarom stemmen wij? Waarover stemmen wij? Wat zijn de bevoegdheden van het Vlaams Parlement enzovoort? Kom naar het feestelijk openingsweekend van het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement op zaterdag 17 en zondag 18 november. Ik zal hier zijn zondag. Zondag kunnen mensen, burgers, speeddaten met politici en ik zal er zijn van 10.30 tot 11.30 op zondag en iedereen kan mijn vragen komen stellen. Ik ben morgen voor de uitzending van Radio 2, de Weekwatchers. Ik zal daarna een groep rondleiden die deelgenomen hebben aan de uitzending van Radio 2. Ik ga ook daten, of hoe heet dat tegenwoordig, en ik ga een groep rondleiden. Op bezoekerscentrum.vlaamsparlement.be vind je alle verdere informatie.